We staan aan de start van de tweede maand van de meteorologische zomer. Een juli maand in het vooruitzicht en ook die zomervakantie die steeds dichterbij komt voor veel mensen. Na zomerweer hebben we de afgelopen tijd al in veel verschillende vormen meegemaakt. Zomerse warmte, regionaal ook al wel tropisch. Flink wat zonneschijn, onschuldige stapelwolken, maar af en toe wisten die stapelwolken ook wel uit te groeien tot een stevige bui, zoals hier ook op deze foto vastgelegd in Drenthe. Een cumulonimbus, een onweersbui in wording. Nou, met wat voor weer gaat die 30-daagse periode dan van start? We beginnen eigenlijk heel rustig. En als ik dan de luchtdrukafwijking erbij pak, dan zien we boven de Atlantische Oceaan en denk nog boven Ierland en Groot-Brittannië een positieve afwijking van de luchtdruk. En dat wordt ook wel een Atlantische rug van hoge druk genoemd. En om dat hoge drukgebied heen gaat de stroming met de klok mee. Dat betekent dat wij toch wel vaak met een westelijke of een noordwestelijke stroming te maken krijgen. En over dat relatief koele oceaan en zeewater zal dat toch wel voor iets lagere temperaturen gaan zorgen. Dat is ook duidelijk terug te zien aan de kaart met de temperatuurafwijking. We zien hier die blauwe strook die dus gepaard gaat met die noordwestelijke of westelijke windrichting. De temperatuur zal over het algemeen dan 1 tot 3 graden lager uitvallen dan de waarden die normaal zijn voor deze tijd van het jaar. En Begin juli is dat zo'n 20 graden in het noordwesten van het land en nog een zomerse 25 graden in het zuidoosten. Dus we zullen vaak temperaturen zo rond de 20 graden zien. De hitte in Scandinavië die is geleidelijk wat meer naar het oosten gaan verplaatsen. Daar een positieve temperatuurafwijking. En ook in het zuiden van Europa en het Middellandse zeegebied is de zomer in volle gang. Dan is de vraag natuurlijk, houdt die Atlantische rug van hoge druk stand? Ik heb hier een grafiek meegenomen waarin de voorkeur van het Europese weermodel wordt weergegeven voor een bepaalde luchtdrukverdeling. Dus waar hoge en lage drukgebieden bevinden. En vooral aan het begin van die 30-daagse periode... springen die paarse kleuren van die Atlantische rug er duidelijk uit. Als we dan wat verder op kijken, dan neemt het aandeel van die paarse kleuren geleidelijk wat af. En dan zien we wat meer rode kleuren verschijnen. En dat hoort bij een Scandinavische blokkade. En dat betekent dat dat hoge drukgebied zich van de Atlantische Oceaan meer richting Scandinavië gaat verplaatsen. En dat brengt bij ons meer een oostelijke of zuidoostelijke wind met zich mee. En dat gaat ook warmere lucht met zich meebrengen. Als we helemaal wat verder opkijken, dit is begin augustus, 8 tot 15 augustus, midden in de zomervakantie. Dan heeft een groot deel van Europa een flinke positieve temperatuurafwijking, 3 tot 6 graden. Wat wel opvalt is dat wij nog wel een beetje aan de rand daarvan bevinden, dus... Als hoge of lage drukgebieden net een paar honderd kilometer van plek verwisselen en de windrichting daarbij ook verandert, kan de temperatuur ook wel weer normaal uitpakken. Maar het signaal is er dus wel dat we een warme juli maand en ook een warme start van augustus tegemoet gaan. Warm weer, overwegend hoge drukgebieden, dat betekent ook dat er waarschijnlijk niet al te veel neerslag gaat vallen. En dat komt in deze kaart ook weer terug. Wat droger dan gemiddeld... Ongeveer 10 mm minder dan normaal in onze omgeving. En normaal gesproken valt er in juli zo'n 75 mm. Dus daar zullen we net wat onder zitten. Maar daarbij natuurlijk wel de kanttekening dat zomerse plensbuien lokaal wel flink wat neerslag met zich mee kunnen brengen. Waardoor lokaal die gemiddelde neerslagsom misschien wel gehaald gaat worden. Dan nog even samenvattend. Eerst een relatief koel zomerweer door die noordwesten of westenwind, horend bij dat hoge drukgebied boven de Atlantische Oceaan. Maar daarna gaat de luchtdrukverdeling wat veranderen en de temperatuur zit dan in de lift. Hoge drukgebieden blijven dus wel bepalend voor ons weertype. En dat brengt ook overwegend droog weer met zich mee.